Hi ho, hi hi hi hi Nou, ik ben, ik uh, Het is vandaag. Ik is vandaag, hi hi hi hi hi Het is vandaag dinsdag. Ik heb net naar school gehad en uh, een beetje vermoeiend. Maar ik heb Ik ik heb hier mijn telefoon. Mijn prachtige telefoon. En ik heb nieuwe hoesjes. Met dank hi hi we hebben hier? hier een panda en die kan dan om een Apple logo heen. Hi! Een panda om een Apple logo. Ah! Nou, helemaal leuk. dacht, ik ga hem even samen met jullie doen. Dan hebben we hier nog een Ze Zijn bijna allemaal doorzichtig. Sorry, if I look interested, in interested, I am not. So then you know. Dan kan ik ook heel vaak poesjes omwisselen. Oh. Deze zijn wel iets minder fijn van poesjes dan ik Dan hebben we hier met alle leuke astronautjes. Oh, maar deze klopt niet. Nou, deze klopt niet, maar uh, leuk. Kijk, deze zou. Dit zou mijn, mijn Apple-logo moeten aanraken. Maar hij is. Dat, dat, dat is dus niet zo. Beetje jammer, maar het maakt niet uit. Dan hebben we deze nog. Deze vind ik echt leukst eigenlijk. Hier hebben we... I need mommy. No boys. Deze, de, deze houden we erin. Deze vind ik echt geniaal. Dan moet je dat ik normaal gesproken heb. Dat is... Uh, deze met zo'n mooi mapasje erachter. En uh, 5 euro van mij verder. Dan hebben we deze. Oh, de camera blijft aan. Dan hebben we deze. Een Poppit hoesje. Niet dat die echt popt, maar die kan er wel mee aan zitten En nog een hoesje die ik samen heb met Marne heb. Marne heeft dan dezelfde, maar dan de andere. Ja. Dan neem ik deze roze. En dan heeft Marne de blauwe en dat is deze dus dan kan je zo kijk hoe leuk goedemorgen het is nou ja het is geen goedemorgen meer het is tien over half zeven weer samen met Bluntje. vandaag gaan we rijden. en heb ik les om half acht dat is over vijftig uh, minuten Waarom zijn we hier dan zo vroeg? Oh nee. Heh. Wacht even hoor. 20 plus 30 is wel 50. Nou, dus dat is zo'n 50 minuten. Dus ik heb nog wel eventjes. Um, Wat zijn we hier dan aan het doen? Ik ga... buitenbak. Yes? Toen wij het heel erg, vond ze de parasolen heel eng. Ja, het dus... waaide heel flink gisteren. Uh, dat vond ze best spannend. Ja, snap ik. Uh, maar voor de rest, toen ze eenmaal het eenmaal niet meer eng vond, toen ging het best wel heel erg goed. Toen heb ik ook mijn proefjes, heb ik uh, een tijdje geleden uit mijn hoofd geleerd en oh, goed zo. Ook, uh, nagereden. Goed zo. Ik weet niet of het helemaal goed is gegaan, maar ik heb mijn best gedaan. Ja. En uh, dat ging best goed, beter dan afgelopen zondag. En daar ja. heb ik zonder zadel nog eventjes... Uh, oh, lekker opgelopen. chill. Lekker chill. En hoe gaat het vandaag? Want je hebt alvast wat losgereden. Ja. Uh, ze. Uh... Ik vind het lastig dat het niet altijd op dezelfde dag hetzelfde gaat. Nou, niet dat het altijd hetzelfde gaat. Het gisteren ging bijvoorbeeld heel goed. Ja. Dat het vandaag weer precies hetzelfde gaat. Ja. Maar dan moet ik weer bij mezelf denken van... Het gaat niet altijd precies even goed. Nee, en dan moet je creel. dus bedenken... Dat jij vrijdag naar de sportschool ben geweest en hoe voelde jij je zaterdag slecht ja dat heeft zij dus nu ook ja ja dat probeer ik ook na te denken daarover maar daar kan ik ja, soms is toch moeilijk wel een beetje moeilijk worden. ja ja want je want er het is vaak hè, met paardrijden en daar hebben we allemaal last van niet alleen jij maar ook ik en ook vast mensen die nog beter dan mij kunnen rijden je zit op een paard uh, je bent bezig in het moment en dan kan er wel eens iets gebeuren waar je direct op reageert waarbij je later denkt, oh ja, ik had met dat been en die teugel en ii, ii, ah, had ik zo moeten reageren. Ja. Dus dat is natuurlijk wel uh, ook de moeilijkheidsgraad van paardrijden dat je natuurlijk eigenlijk je eigen hersenen de baas moet zijn. Dus op het moment lastig. dat een, wat zei je? Dat heel lastig. Heel lastig. Dus als jij uh, stel zij is sterker op links. Dan zal uit gewoonte of reactie jij een beetje meer kracht op links geven. Terwijl je later misschien, drie rondjes later, zou denken... Oh ja, ik had die ribbenkast naar rechts moeten duwen. Aan rechts contact moeten houden. Aan links juist iets misschien minder sterk moeten zijn. Maar dat is eigenlijk het vertellen kost al meer tijd. Dus erover nadenken moet je dus eigenlijk het zo in je systeem zien te krijgen, dat je, ster nee, dat je slimmer bent dan je eigen hersenen. Maar dat is niet makkelijk. Nee. Dat is ook de moeilijkheidsgraad van paardrijden. En daarom is het zo belangrijk dat je dus heel duidelijk traint. Dat je dus niet uh, de ene dag uh, bijvoorbeeld heel veel been geeft om iets te krijgen en de andere dag Eigenlijk maar weinig, maar dat je dus elke dag zegt, nou als ik met dit been kom, wil ik dat dat gebeurt. Als ik met die teugel kom, wil ik dat dat gebeurt. Zodat je dus uiteindelijk dat dat in het systeem van jullie allebei zit. En hoe duidelijker je traint, hoe meer resultaat je daarvan hebt. En natuurlijk is het ook belangrijk, net als gisteren, dat nadat het goed gaat dat je lekker zonder zadel gaat. Maar dat je wel altijd jezelf bewust bent, als ik been geef, wil ik reactie. Niet nadat ik het zes keer gevraagd heb, gisteren niet, vandaag niet en morgen niet. B geef gaan we harder. Als ik één kuit geef gaan we zijwaarts. Als ik linksaf stuur gaan we linksaf. Als ik rechtsaf stuur gaan we rechtsaf. Dat daar hele duidelijke regels over zijn tussen jullie twee. Om dus te zorgen dat dat voor jullie normaal is. Dat als je op wedstrijd bent, dat dat ook normaal is. Want een wedstrijd is natuurlijk ook een beetje spannend. Dus dan gaat er altijd iets van jullie energie of concentratie ten koste. Het kan spannend zijn, het is voor haar spannend, voor jou spannend. Er gebeuren andere dingen, het is in een andere bak, je weet het allemaal niet. Er zit ook nog een jury naar je te kijken. Dus zorg dat als je thuis je oefeningen oefent en je dingen doet, dat je dat altijd oefent. Dat je denkt, nou daar zou ik ook tevreden over zijn. Als ik nu jury had geweest en ik had deze Volte gezien, had ik daar een 10 voor gegeven. Dat je niet denkt, oh ja, groot Volte bij de E, Groot zo, volte bij de E. Daar heel groot, hier heel klein, zonde. Ja. Want als je dat, en dat is net als met de hoeken. Als je dat dus nooit of niet zoveel doet, dus dat het niet in je systeem zit, dan gaat het op wedstrijd ook niet gebeuren. Dus zorg dat je dat soort dingen thuis heel duidelijk oefent. En dat was natuurlijk afgelopen zondag heel goed te zien, omdat we nu heel bewust ook hoeken aan het rijden zijn. Dat jij zondag dus de tijd hebt om die hoeken te rijden, omdat het normaal voor je is. Goed zo. Oké, okay, genoeg gekletst. Nu gaan we weer wat doen. Naar de stap. Ja, hey, dit is je hals trekken. Voel je dat? Ja. Goed zo. Want anders dan gaat ze eigenlijk, als je dan hals trekt, omdat ze net niet genoeg achter naar voren beweegt, gaat ze eigenlijk in een hele mooie dressuurhouding lopen. Terwijl ze moeten natuurlijk echt die beweging laten zien. Maar doe dat zelf maar eens. Alsof je, hals, waar zit dan de meeste rek? Niet je, zonder die bol te maken. Dus je doet echt je neus naar voren steken. Hier? Ja. Dus daar moet bij haar ook de rek komen. Dus die rek moet uit die onderrug komen. Goed zo. En je mag daar best een beetje in hè? Ho. Ja, ho. En weer door. Dus je wordt er niet boos om. Je zegt gewoon iedere keer terug en weer door. Terug en weer door. Goed, ja, daar achter. En dan ga je als die zakt, ga je weer kijken zo. Dat is mooi. Kennen we dan hier ook uit aandraven? Goed zo, hou wel verbinding of contact en dat mag contact zijn van een appel per hand hè, maar het liefst niet minder, want zonder verbinding hebben we ook geen aanleuning en hebben we ook geen nagefelijkheid. Dan hebben we zeg maar een tuinslang met een lekke kop, weet je wel, dan gaat het water overal heen. Dat snap je hè? Ja. Ja, goed zo. Klaar. Dus jij stopt achter het water erin. En doe het van voor de sproeikop op de goede stand zetten. Ja. Dat als je aandraaft, dat het water op de goede manier eruit kan. Was je tevreden? Nee, maar ze luistert niet meer naar ja, mijn Ja, goed zo. Dus draaf aan, dat doe je goed. En dan weer terug. Dus dat je dan niet de rondjes blijft draven. Maar zegt zo, we zijn naar voren. En weer terug. En dan in die stap. Meteen weer die stap. Ja, terug. Je wordt er niet boos om. Negatieve aandacht is ook aandacht, dus geef het geen aandacht, doe het terug. Goed, dat was een mooie hè? Ja. Heel goed. Goed hoor Tess, heel lekker gereden. Goed zo. Dat was wel erg lastig. Hmm. Kijk, het mooi is. ik dat we dat op de camera zien. Kom eens hierheen. Oh, mama, mama moet even opstaan. Maar we moeten een kussentje voor zichzelf en meenemen. Heb je geen spierpijn? Nee. Ik, vind het ik moet zeggen, drie kwartier op zo'n houten ding zitten. Ja. doet zeker als je iets ouder bent dan 25. niet heel goed voor je. Nee, maar. Kijk, hier word oh. ik heel blij van. Ik hoop dat we dit zien op de camera. Dat we hier, dus het gedeelte bij de schoft. eigenlijk heel mooi bezweet hebben. Ze heeft hier ook zweetjes. Ja. Oh, weer ruggebreid. En hier ruggezweetjes. En ik zag ook al, kijk, hier hebben we ook lekker zweet. Daar wordt hij juf blij van. Het is vandaag vrijdag en ik heb net les gehad samen met Blondie. En we hebben alvast geoefend voor morgen, want morgen heb ik een wedstrijd. Uh, daar gaat Daan niet mee, dus die heeft me even uitgelegd wat ik morgen kan gaan oefenen tijdens het losrijden waar ik vooral aan moet werken. Ik was best tevreden over de les. Er zijn natuurlijk wel nog wat pluspunten, maar dat kunnen we de volgende keer weer oplossen. Oh ja er, zijn ook weer wat, ja, er zijn ook nog wat punten waar we aan moeten werken. En die kunnen we de volgende keer weer oplossen. Ik heb de trailer helemaal ingepakt. Ik heb blondie gewassen. En ik ben helemaal klaar voor morgen. De weekvolg is wel afgelopen. Dus dan kunnen jullie volgende week zien wat, uh, hoe mijn proefje ging. En allemaal van dat soort dingen. Dus heel erg bedankt voor het kijken. Een duimpje omhoog. En zie ik jullie graag de volgende keer weer. Doei doei!